Ik had nooit gedacht dat het zoveel impact zou hebben hoe je tegen je stem aankijkt en met welke methode je zingt en leert zingen. Maar net als ik worstelden veel mensen met de bestaande zangmethodes. En dat terwijl zingen makkelijk moet zijn en vloeiend moet gaan. Ik besloot opnieuw te beginnen en bouwde zonder vooroordelen en zonder vooringenomenheid van de grond af aan een nieuwe methode. En ik vond de oplossing in beantwoording van vragen zoals: Hoe werken je stembanden als je zingt? En hoe werken je hersenen als je zingt? En hoe werken je hersenen als je leert? Dit waren de vragen die er echt toe deden. Hoe werken de processen in je hoofd en in je lijf als je aan het zingen bent? De eenvoud van de methode die hier het gevolg van was, maakte dat iedereen het eindelijk snapte. Niet alleen. Met het hoofd, maar ook met het lijf. Het was waanzinnig wat er toen gebeurde. De mensen gaan hier nu zingen de studio uit. En dat is logisch, want ze krijgen meer zelfvertrouwen en dus veel meer plezier. Omdat ze heel snel veel beter leren zingen. Want zingen is geen probleem wat je moet oplossen, maar een feestje dat je mag vieren. Probeer het maar eens uit. En neem een proefles.